als je een hospitalisatieverzekering afsluit, dan krijg je daar vaak zo een medische vragenlijst bij, die je ook bij een schuldsaldoverzekering verzekering krijgt trouwens. Waarom doen ze dat precies? Dat is eigenlijk vanuit de verzekeraar om te kunnen inschatten welk risico dat jij loopt om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Ja, want ze hebben niet graag dat je eigenlijk veel risico loopt om ja, het ziekenhuis op te... Inderdaad. Welke vragen staan daar dan zoal in? Ja, dat gaat onder andere over uh, of dat je leidt aan een chronische ziekte, komt daar, daarin. dat komt daarin. Uh, je leeftijd wordt daar ook wel in gevraagd, maar eigenlijk zo, zaken als die chronische ziekte zijn daarin een belangrijke. Ja, en stel ik, ik, iemand leidt aan een chronische ziekte, laten we zeggen de ziekte van, van Crohn bijvoorbeeld, moet gehospitaliseerd worden helaas. En de hospitalisatieverzekeraar komt niet tussen. Kan die persoon dan zomaar switchen naar een andere hospitalisatieverzekeraar die die dekking wel biedt? Uh, ja, Die kan altijd switchen naar een andere verzekeraar, maar die gaat op dat moment ook die, die medische kosten niet dekken, want bij een hospitalisatieverzekering heb je altijd een wachttijd. Dat is eigenlijk dan de periode waarin dat de verzekeraar niet tussenkomt in medische kosten. Doorgaans is dat een zes maanden en dus dat ga je dan daar uh, voor hebben. Je moet rekenen dat, voor, dat je voor zo'n zaken, uh, qua uitsluitingen van, voor medische kosten, ziekte, voor een voor ziekte, dat je eigenlijk beter af bent bij een ziekenfonds dan bij een privéverzekeraar. Oké, okay. uh, misschien nog één ding. Er zijn heel wat mensen die een hospitalisatieverzekering van, uh, via de werkgever hebben. Wordt die vragenlijst dan ook meegegeven? Moeten, men, moeten werknemers die ook invullen of is daar een uitzondering voor? Nee, bij collectieve... Polissen worden er meestal. Het is eigenlijk zeer uitzonderlijk dat daar een medische vraaglijst moet ingevuld worden. Gaan uitzoeken welke hospitalisatieverzekeraar een dekking biedt voor chronische aandoeningen is absoluut niet makkelijk. Maar gelukkig doet onze koopwijzer het werk voor jou. Wil jij er meer over weten? Ga naar onze website.